Hoi, ik ben Marv van Klusheren en we zoeken een nieuwe collega. Ben jij dat? Uh, Wij we werken met gepensioneerde klusheren. Uh, nou, daar is heel veel vraag naar, dus je kan je voorstellen, we groeien enorm. Uh, dus we hebben een nieuwe collega nodig op onze verkoop Wat doe je dan? Je bent aan de ene kant commercieel bezig, aan de andere kant administratief bezig. We zoeken iemand die het leuk vindt om klanten en onze klusheren te bellen. Aan de andere kant bijvoorbeeld een stukje financiële administratie op te pakken. Ben jij dat? Diegene die dat leuk vindt en kom je ons team versterken, reageer dan snel. Hopelijk kunnen we je snel verwelkomen als onze nieuwe collega.